Daar is Ike. En dan zullen jullie iets bijzonders zien: namelijk een vries met een springstart. Houdt oh, vrij kort hoor voor een vries? Nou, met Boris gaat het al beter. Tess. is. Wow! Ik <middels> wat En dan, en dan met de, de, de Moebal. Ik denk is blij. Ja, gaan we daarin? Ja. Heb je dat hier allemaal Eh, uh, nee. <laughs> Ik ben bang dat ze omvallen. Wat zit daar dan? Wielrennen. Oh. Daar mijn vader nog wel eens gewielrennen, denk ik dan. Ja, gaaf. Braaf. Knap. Ja. Zo. Hier zijn we toch ook al een keer geweest met Blondie en Boris. Ja. Volgens mij als wij naar huis toe moeten, rijden wij hier ook langs. Is daar een rechtdoor het paardenstoplicht of niet? Nee, dat is het Oh ja. Oh ja, die, ja. Oh ja, dan hier altijd al helemaal dribbelen. Ja. Zo, gaat hij lekker uit. Ik heb een beetje reden wat gekomen. Braaf! goed zo. Oh, ligt daar een motor in het water? Wat? Lag een motor in het water? Maar? Ja. Wat? M'n broer zegt gewoon ik ga gewoon in je kont zitten, dan uh, loop je tenminste vanuit. Ja. Ja. Zo, laat ik gelijk mijn broer even pila's zien. Kijk Rick, daar wil ik wonen. Ja, vind ik het wel leuk uit Rick. Ja. Hier zouden we wel... Uh... Hier willen Daan en ik wonen. Ja. Vraag maar aan Lotte, Lotte die kan goed uh, huizen bouwen. Een YouTubershuis ofzo? Ja, dat is gaaf. Prefsen. Ah, goed zo. Zit mijn moeder in de auto? Nee. nee. In de auto. Waar is ze dan? Nee, met een oh, waar is mijn mama? Oh, no. ah, Boris is ook geparkeerd.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 We kwamen ook nog de eigenaar van Ike tegen. Echt waar? Ja, die zat in een bootje en uh, toen hebben we Daan en uh, de, de eigenaar even gepraat. Ook superleuk.